Laatst hebben wij een video online gezet op ons YouTube kanaal waarin wij make-up van de Primark testen. En onder de video zagen wij een reactie waarin werd gevraagd of wij ook H&M make-up wilden gaan testen. En daar was ik eerlijk gezegd ook wel een beetje benieuwd naar. Mm -hmm. Dus we zijn laatst naar de winkel gaan en we hebben het een en ander gehaald. Nou, we hebben een selectie aan beautyproducten uitgekozen die ons heel erg interessant leken. Dus wil je weten wat onze eerste indruk is van deze producten, blijf dan vooral kijken. En vergeet zeker niet om alvast een duimpje omhoog te doen. En gaan we gelijk beginnen. Nou, we beginnen met deze concealer. Hier waren we allebei heel erg benieuwd naar. Stiekem ook een beetje naar de foundations, maar die konden we niet vinden in onze kleur. Dus vandaar dat we die stap eventjes overslaan en meteen doorgaan naar de concealer. En dit is de cover-up concealer en hij heeft een nieuwe formule, dus. Dus hij is veranderd, waarschijnlijk verbeterd. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe die is. Ik weet ook niet meer in mijn hoofd hoeveel kleuren concealers ze hadden, maar best wel wat. Je had misschien voor deze kleur nog drie of twee lichtere kleuren. En we hebben gekozen voor Soft scent, Want die leek ons wel heel erg mooi. En die had een wat kleine, een beetje geelachtige ondertoon. En deze concealers zijn euro. Vind ik een prima prijsje. Het is heel erg betaalbaar en echt heel vroeger. Ik denk één van mijn allereerste concealers die ik ooit heb gekocht... ...was ook van de H&M en toen hadden ze nog een vierkante verpakking. Ik weet nog heel goed dat ik die echt heel goed vond. Oh, met de zwarte dop? Of niet? Ik denk het wel. En op een gegeven moment volgens mij ging ze er ook heel eventjes uit. Maar ik weet het niet 100% zeker. En nu zijn ze in ieder geval, waarschijnlijk zijn ze al een tijdje terug. En met de nieuwe formule, dus misschien is ze nog beter dan vroeger. Nou, ik heb echt alleen foundation op, dus ik kan wel wat gebruiken natuurlijk onder mijn oog. Ja, en de dekking die leek best wel goed. We hadden hem net heel eventjes geswatcht. Ik zal het ondertussen eventjes laten zien op mijn hand. En zo ziet hij er dus uit. Ja, je ziet het eigenlijk bijna niet omdat het dezelfde kleur is als mijn huid. Best wel een goede match is. Maar het zag er best wel goed dekkend en veelbelovend uit. Dus. Maar ik moet zeggen dat ik hem een beetje vettig vind. Ja, eigenlijk. hij pakt wel een beetje. En ik zou niet zeggen dat het de allerbeste coverage is. Maar hij dekt wel goed. Ik heb, ja, ik vind, ik heb er zeker niet... Uh... Iets echt slechts over te melden. En ik heb hem nu hier op gedaan en dan hier bijvoorbeeld niet. Oh ja, wow. Dus je ziet wel, de dekking is wel goed. Het is inderdaad niet de meest dekkende concealer die ja, ik precies. ooit heb meegemaakt. En ik vind persoonlijk wel fijn dat hij een beetje vettig is, omdat de huid onder mijn ogen vaak wat droger is. Ja. En dan, kunnen er, ja, dan ga je wat meer rimpeltjes zien. En ik ga er ook altijd nog wel overheen met een poeder. Ik moet zeggen dat ik de volume, volume, uh, formule wel heel fijn vind. Nou, wat we net al zeiden, voelde die in eerste instantie een beetje vettig. Of, zeg maar, ik kan het dan niet per se romig noemen, maar gewoon wat nattiger of zo. Misschien niet vet, vettig is misschien niet het goede woord. Maar wat we net hebben gemerkt is dat hij dus eerst een beetje nattig is. En dan opdroogt wel op een matte manier. En het ziet er wel heel erg mooi uit. Dus zoals je ziet heb ik het nu op. Ik zie er meteen wat frisser uit ja, eigenlijk. Ik denk dat ik het voor 7 euro echt een hele mooie prima concealer vind. Ze hadden ook best wel wat kleurtjes. Dus ik zou zeggen in ieder geval voor deze een dikke duim omhoog. Dan hebben we hier de Cream Fusion Eye Color. En dat is een oogschaduw. Die zit in een potje. En ze hadden echt heel veel verschillende soorten kleuren. Echt... Ja. Heel veel mooie. Was even moeilijk om te kiezen. Maar we zijn gewoon voor een hele mooie. Ja, bruine kleur gegaan. Dit is de kleur Earth Angel. Nou, dat is wel heel erg toepasselijk. En het zit dus in zo'n potje. Dus het doet me een beetje denken aan van die tattoo eyeshadows. Mm -hmm. Van die ja. andere merken. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe de tekking hiervan is. Nou, wie vindt het ook altijd spannend om in zo'n nieuw product zijn vinger te dippen? Ik eigenlijk wel. Maar ik ga het toch doen. Oeh, het voelt een beetje. Moesig aan. Moesig. En hier komt de swatch. Wow. Oké, okay, het was niet de perfecte mooie swatch. Maar kijk dan. De kleur is heel erg mooi. Het is een beetje bronzy eigenlijk. En dan zie je dat het gewoon een hele mooie warme kleur is. Die je ook een stuk natuurlijker kan dragen trouwens. En ik heb hier natuurlijk best wel veel product gedaan. Maar zo is het echt wel heel erg mooi. Ik zie een soort van roze ondertonen erin zitten. En uh, verder heel erg warm van kleur. Yes, ik ben heel erg benieuwd. Zo, ik loop te praten ik ben niet in beeld. Ik ben heel erg benieuwd of dit um, een beetje gaat plakken op je oogleden. Daar ben ik altijd een beetje bang voor. Yeah. Dus ik hoop dat het een mooie soort van poeder finish heeft. We brengen het heel even aan met onze vingers. Want ik denk dat dat het meest makkelijk is op dit moment. En het voelt inderdaad heel erg moesig. Wow, hij is echt heel donker. Moet je zien. Hoeveel heb je aangebracht? Nee, oh, nog ja. maar een stipje. Oh, ik heb het eigenlijk in het midden van mijn hele ooglidgedijk gedaan. Oeh, ik well, vind je hem heel echt mooi. Ik heb niet veel oh. nodig. Want ik heb echt maar heel dunnetjes gedrukt. En je ziet nu al gewoon goed verschil. Ik heb hem nu helemaal uitgeblend. Ja, en het is gewoon meteen... Het is sowieso, de kleur is heel erg mooi en het voelt wel goed aan. En het uitblenden gaat ook prima. Ik zie geen uh, weet je, of vlekken of van die oneffenheden dat het op een bepaalde plek uh, heftiger zit dan op een andere. Het ziet er tot nu toe veel beloofd uit. Ik heb niet het idee dat het plakt ook. Het, nee. het wordt gewoon droog. Het, uh, het droogt inderdaad meteen heel erg poederig op en gewoon licht. Ja, het is niet te veel poespas. Je bent gewoon meteen klaar. Je smeert het eigenlijk op, maar je kan er nog wel iets moois mee. Je kan het opbouwen, zodat het iets donkerder wordt. Waardoor je toch nog een soort van uh, ja, donkerdere crease of buitenkant van je ogen kan doen. Of een smoky eyes waarschijnlijk heel makkelijk hiermee. Ja, en als je geen tijd hebt, dan doe je gewoon één keer eventjes in het potje over je ogen heen. En je bent gewoon klaar. Nou, zo ziet het eruit bij onze ogen. Ik heb het idee dat de kleuren misschien net iets anders overkomen. Maar toch gewoon een beetje hetzelfde. De Cream Fusion Eye Color die kost 5,99 euro. Oftewel 6 euro. En er zit 4,5 milliliter in. Dat zegt misschien niet zoveel. Maar volgens mij doe je hier super lang mee. Want je hebt echt heel erg weinig nodig mm -hmm. voor op je ogen. En we hebben nu echt gewoon minimaal gebruikt. Want dat verdeelt gewoon heel erg goed. Je kunt ermee opbouwen. Ja. En het pigment is gewoon heel erg goed. Het pigment is heel erg goed. Ja. Dus ja, wat mij betreft is dit wel een topper. Nou leuk, tot nu toe zijn we echt super enthousiast eigenlijk, want de pigment is gewoon super mooi elke ja. keer. Het volgende product is de Infinite Impact Eye Color. En dit zijn de Vivid Pigment Captivating Shades. Captivating, misschien had ik het beter uit moeten spreken. Maar dit zijn eigenlijk gewoon losse oogschaduwtjes in deze kleine ronde verpakking. En je had echt mega veel kleurtjes. Dus we vonden het heel moeilijk om te kiezen. En we hebben er uiteindelijk gewoon eentje gekozen. En dat is de kleur Baki die Dame. Ja, geen idee wat dat moet betekenen. Maar het is een hele mooie. Ja, ja, hoe moeten we dit noemen? Een beetje roze lastig. champagne. Rosé ja, champagne een een kleur of roze Champagne kleur, inderdaad. Het is een hele mooie. Dus ik ben heel benieuwd of deze shimmer ook heel erg mooi overkomt. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. En je had echt heel veel kleurtjes hiervan. Oeh, oeh, oh, Wauw, wow, die dekt heel Kijk, erg goed. Dit dat doe ik zie je de shimmer echt super goed. Dit. Hij voelt ook heel erg creamy, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Fallout is ook echt minimaal, eigenlijk Ja, je ziet niet. het ook hier aan. Ja, want dat is een poeder. Maar toch zou ik eerder zeggen dat het een powder to cream is dan. Oh ja, nu snap ik wat je bedoelt. Snap je? Het voelt heel erg lekker. Oh, ik denk dat deze ook wow. wel zou kunnen als highlight. Als highlight. Bereiken. Ik zou hem ja, precies dus zelf zo, zo hierboven op doen. En ze hadden dus ook nog andere hele mooie kleuren: koper, donkerbruin, een beetje olijfgroen en dergelijke. Ik moet zeggen dat ik wel erg verbaasd was over de selectie aan kleuren die ze hadden: echt ja, veel. Heel veel. Kunnen jullie dit zien? Ja. wow. Hij is mooi. Hij is heel mooi. Wacht, ik ga het nu de camera aan deze kant doen. Dus dit is even zonder. Kijk het zien? Ja. Wauw, het is vet mooi. En het kleurtje is gewoon heel natuurlijk. Dus het is niet uh, heel overduidelijk van... Je hebt een super erg highlighter op behalve als ik even zo doe. Kijk dan. Oh my god. Ik wil echt bijna op mijn jukbeenderen smeren. Maar we hebben een andere nee. highlighter. Dus ik ga hem eventjes inhouden. Maar serieus, guys. Kleur op de binnenkant van mijn ja. oogleden gedaan. Ja, het is heel erg mooi. Hij gaat zelfs over dat bruin heen. Omdat die dekking zo onwijs goed is. Oh, ja, ik zie het. Hier ben ik eigenlijk wel verbaasd over. Want als ik heel eerlijk ben, dan vind ik deze verpakking... Hij is zeg maar heel klein en hij is van plastic wel goud. Dat is zo cute. Maar toch een beetje goedkoop ogen. Maar de kwaliteit die ligt er niet om. Het is echt nee, heel ja. nice. Het is heel erg fijn ook om mee te nemen op vakantie. Omdat je dan niet altijd plek hebt om een heel palet mee te nemen. Ja, of je hebt iets van ik wil mijn duurste dingen thuis laten voor het geval het kapot gaat tijdens de reizen van je koffer. Ja, dan is zoiets wel heel ik, erg ideaal. Ik ben inderdaad echt super heel erg enthousiast, ja. Nou, nu vraag je je misschien af, wat kost deze oogschouder? Wat denk jij? Mij is het €5,99, Ja, klopt. Oké, okay, hij is €5,99, maar ik moet zeggen, ik wist het niet. Ik keek er net naar, ik dacht, oh, ik ben toch wel een beetje verbaasd. Want dat klinkt best wel veel voor zo'n klein productje. Toch? Maar als ik dan kijk naar de kwaliteit ja. en, de, en hoe goed die werkt, dan heb ik precies van dat is het wel waard. Maar als ik in de winkel zou staan, dan zou ik denken, he, voor één oogschaduwtje Ja, is dat is waar. Maar als je gewoon echt goede, mooie oogschaduw hebt die je gewoon elke dag zou kunnen dragen. Want deze is denk ik ook heel erg mooi om gewoon over je hele ooglid te doen. Mm -hmm. Dan vind ik het eigenlijk gewoon een prima prijs. En ja. Dus gewoon kijk naar de kwaliteit. De prijs-kwaliteit is heel erg goed. Dus ik zou zeker eventjes kijken, want ze hebben echt heel veel kleurtjes en... Ik ben er heel erg enthousiast Ik denk over. dat we ook met deze kleur een hele goede uh, keuze hebben gemaakt. want Deze vind ik echt heel mooi. Dus deze krijgt zeker een duimpje omhoog. Maar nu wil ik wel even weten, welke vind je fijner? Deze oogschaduw of de cream oogschaduw? Uh, ik ga voor deze eigenlijk, de poeder. Ik denk het ook. Denk het ook. Al vind ik deze heel erg fijn dragen. Ik heb nog steeds niet het gevoel alsof mijn oogleden plakken. En nee. deze vond ik ook heel erg fijn. Maar als je echt moet kiezen... Dan ben ik inderdaad misschien nog die net iets meer enthousiast over. Die. Ja, dan kan je er toch net wat maar... makkelijker en preciezer mee werken. En ik zou minder snel een kwastje in de cream dippen. Hoewel ja. het waarschijnlijk wel kan. Het volgende product is een mascara. En daar hadden ze meerdere soorten van. En wij hebben gekozen voor de High and Mighty Mascara. De Extreme Length and Volume. En uh, deze ziet er ook wel heel erg cool uit. Want hij is helemaal in het goud. Wat wel heel erg mooi is. En we hebben uiteraard gekozen voor de deep black kleur. Ja, en het borsteltje ziet er ook heel erg mooi uit. Het is een beetje zo'n siliconen borsteltje. Heel Redelijk klein. klein. Ja. Maar ik heb het idee dat deze de wimpers wel goed kan separeren. En dat we misschien de allerkleinste wimpers ook hiermee uh, kunnen raken. Dus dat is wel heel erg fijn. Zo, ik heb weer eventjes mijn wimperkruller. Want die gebruik ik altijd. Wacht, ik heb even een spiegel nodig voordat ik mijn wimpers eruit trek. Het is echt gek dat die zo klein is trouwens, hè? Het werkt denk ik wel extra fijn. Oh. Lekker precies en zo. Wauw, wacht even. Ik denk dat ik wel enthousiast word. Nu al? Ja, ik nou, ik Kijk hoeveel wimpers je ziet. Oh, Wauw, ja. Huh? Dat is best wel een goed effect. Ja. Ik wil nog iets meer volume, dus iets meer producten op. Dus heel even kijken wat er gebeurt als ik dat doe. Niet dat ik dan één keer maar drie wimpers overhoud. Ja, in principe doen we bijna altijd wel een tweede laagje op ook. Oh, Wauw, dat verschil is echt groot. Oh my god, jongens. Het is heel mooi. Ja. Wauw, hij separeert echt goed hoor. Ik en zie het, ja. Heel lang zien ze er ook uit. Oké, okay, dus nu kun je echt het volledige resultaat zien van geen mascara en wel mascara. Ja, heel, ziet mooi uit? het ziet er echt heel mooi uit. Het lijkt bijna alsof je eyeliner op hebt, zelfs. Omdat de wimpers echt veel volume krijgen. Het ziet er echt mooi uit, ja. En wat vind je van dat borsteltje dan? Is dat extra fijn omdat hij zo klein is? Ja, ik denk het wel. Want ik heb hier nu de binnenste wimpertjes kunnen doen. Ik weet niet of je het ziet. Ja, hier. Ze zijn niet echt gekruld. Want die wimperkruld, die krult die nooit mee. Dus daarom zijn ze iets minder vol. Maar ik heb ze wel kunnen raken. En het ging gewoon heel erg prettig eigenlijk. Dat kleine borsteltje. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik hier nu een heel, heel mini klein laagje mascara nog op heb zitten. Maar zoals je kunt zien, qua lengte en zo, zijn deze toch wel echt veel meer. Hij is volume... Separeert. Ja. Maakt echt super zwart. Mm, ik heb ze een ballen. Eigenlijk iets moeten denken. Ga ik ballen door <laughs> Oké. Okay. Goed dat je het even duidelijk maakt, <laughs> random. Oké. Okay. Sterk? Ja. We drinken vodka, anders dan even moeten drinken. Het is altijd spannend, zo'n YouTube-video. Maar eigenlijk is het gewoon gemberthee. Anyways, de mascara van de H&M, de High Mighty mascara. We zijn er echt heel erg over te spreken. Hij maakt je wimpers dus voller, langer, krookse, goed. doet eigenlijk alles wat hij belooft. Ja. Dus ja, ik moet zeggen, dat is heel erg fijn. En dan ook nog eens voor het fijne prijs van euro. Dat vind ik helemaal niet veel geld. Mm -hmm. Dus het is echt een topper. Het enige wat ik heel erg jammer vind, is dat ze er geen waterproof versie van hebben. Volgens mij hebben ze überhaupt waterproof gezien. Volgens mij heb ik geen waterproof versie gezien inderdaad. Ze hadden iets van vijf of zes verschillende soorten borsteltjes... Ja. Dus ze had op zich wel een waterproof erbij gekund. Op zich wel, ja. Uh, maar verder is het al een hele fijne mascara. Krijgt die een duimpje omhoog? Sowieso een duimpje omhoog. Dan hebben we hier Illumination Lustre Powder. waarschijnlijk <laughs> spreek je dat nou maar uit. Ja, Lustre? Lustre. The all over Glow. En ik moet zeggen, de verpakking zo ziet er best leuk uit. Maar dan heb je dit dingetje hier en die vind ik dan heel oudbollig. Als ja. ik heel eerlijk zeg. Het ziet er echt uit als een hele oude blush van vroeger. Ja, ja, die, de rouge, die bij, de rouge moeder, was het, ja, ja. die bij je moeder dan in de handtas zat. Je had volgens mij drie verschillende kleuren uit mijn hoofd. En wij hebben gekozen voor, ik denk, de middelste kleur. Ja, en dat is Sunlit Gold. En dit is een beetje een... Ja, een zo volgens mij begint ja. je een Het scheelde niet veel. En het is een beetje een warme kleur, een beetje een warme beetje een warm highlight. Hij is hè, vrij zeg maar, roze als ik nu zo kijk eigenlijk. Een beetje eigenlijk. roze, maar hij heeft een gouden shimmer, dus uh, ik zou zeggen peachy. En dan zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd hoe gaat deze eruit zien op de huid. Um, ik hoop net zo goed als die oogschaduw. Ja. Misschien is het wel een soort van grotere ver... Moet je kijken hoe erg die erop lijkt. Wow, hij lijkt er echt heel erg ja, op. Ja, best wel inderdaad. Deze is net iets donkerder. Je ziet trouwens hier dat iemand zijn vinger erin heeft gestoken. Dat waren wij niet. Dus dankjewel voor degene die deze nieuwe verpakking <laughs> heeft gepest. <zijn> <laughs> Weer geen fallout. Weer die creaminess. Dus ik denk... Wow, als je dit doet dan zie je het echt heel goed Zullen we hem eens uitblenden? Wauw, de kleur is heel, heel erg mooi. mooi Echt totaal geen uit. Wat je echt zegt, dat creaminess Dat wow. is nice Dus ik hoop heel erg dat hij mooi inblendt in de huid En dat hij niet zeg maar heel erg erop gaat liggen Ik denk het haast wel, het ziet er echt mooi uit Oké, okay, komt hij aan Het lijkt alsof ik hier een glow heb, maar ik heb nog helemaal niks op Yes ja. Oh ja! Hij is heel mooi, hij blendt heel mooi. Het is echt een gouden shimmer zit erin, ja. maar hij heeft toch een beetje roze, dus hij geeft toch een klein beetje die warmte of zo. Een beetje een nice. Hij ziet er echt goed uit. Zo! <laughs> Oké, okay, dan deze kant. Kijken of jullie het net met iets ander licht gaan zien. Dat is echt wel mooi, hè? Wow. Dit is oprecht, denk ik, een van de mooiste oh highlighters God. die ik ooit heb gezien. Ik heb het bijna te hij erg. Hij is echt op. heel erg natuurlijk wel. oké okay. Nou ja, natuurlijk. Het is wel heel erg Maar ook zeg maar... Als je, ja, als je net, zoals van ons, net zoals ons van highlighters houdt, dan weet je gewoon waar we het over hebben. Kijk, zie je dit het? Wow. Yes. Ja, hij zit mooi op de huid. Hij zit, gaat er echt in. Je ziet niet zeg maar die ja, droge dingetjes zitten. Deze kleur is... Echt gewoon een soort van goud rose gold in één. Ja, maar ik denk ook zeker dat hij heel erg mooi kan staan als je wat lichter van huidskleur bent. Dus als je echt wat blanker bent. Ik denk dat hij dan ook nog steeds heel erg mooi is, omdat hij wat roze in zit, zeg maar. Ja, dit wow. is mooi. Dit is mooi. Shine bright. We verklappen onszelf al de hele tijd in de vlogcamera-beelden. Omdat we gewoon echt enthousiast zijn. Mm -hmm. Deze highlighter is €12,99. 13 is, euro. Ja, Think is misschien de duurste van alles, toch? Van alle producten wel het duurste. Maar ik moet zeggen dat het mij heel erg meevalt. Mm -hmm. Want ik vind dat echt een prima prijsje. Hoeveel product zit het in? Um, Dan zeg je maar. dat. 8 gram. Maar dat zegt maar eerlijk gezegd helemaal niks. Is dus dat veel mm -hmm. is weinig. Normaal. Ja, nou ja, je doet er denk ik wel een tijd mee. Gewoon. Ik denk niet dat je heel snel de pan zal gaan raken. Ik vind het wel heel erg fijn dat hij zeg maar weinig fallout heeft. Ik heb wel eens highlighters gehad die dan inderdaad alles onder de glitter... Uh, alles beglitteren eigenlijk. En deze denk ik wat minder. Deze gewoon de formule van deze highlighter en ook van de oogschaduw is gewoon heel erg fijn. Want het ja. blendt in de huid. Ja. Waardoor het gewoon heel natuurlijk eruit blijft zien. Maar toch opvallend. Zeker tevreden. Waarom doe je dit? Nou ja, ik vroeg me af. Uh, oh, mag of me, ik hem ja. mag overnemen. Ja, <laughs> ik dacht dat je zo meteen door oh, zou ja. hebben. Nee, ik dacht het zijn we aan het doen. Dit is een maging, dit is een Wij zijn in de H&M Utrecht geweest, dat is het filiaal dat binnen zit op Hoogkaterijn. En Volgens mij is dat het enige filiaal met beauty uit mijn hoofd. Of in ieder geval zijn we zeg maar de grootste collectie. Maar eerlijk gezegd, het hoekje beauty was echt een beetje all over the place. Een beetje een grote rommel. Het was echt een, een ik zal niet schelden, het was een zooi. <laughs> Moet me even inhouden. Ja, het was echt wel een beetje een zooi. Heel veel producten waren ook echt al gewoon uh, gepakt. Gewoon, ja of er waren geen testers, dat had ik ook echt een paar keer gezien. Soms ontbraken ze en dan werden de, de normale verpakkingen natuurlijk geopend. En, en wat we vooral jammer vonden, is dat het niet goed was aangevuld. Ja. Want? Er was een hele mooie uh, contour highlight set. En het zag eruit alsof het een beetje zeg maar dat creamy... Achter spulletje was echt een beetje van, uh, dit wordt hem niet. Maar toen ik de testen ging swatchen, voelde ik meteen dat het creamy, meteen poederig werd. Hij was niet te warm, uh, maar die medium shades hadden ze dus gewoon helaas niet. En dat vind ik super jammer, ja. want ik had hem heel graag willen testen. Ik had zelfs gewoon bijna in mijn hoofd om die testen mee te nemen, <lacht> niet mee te jatten, maar om te vragen natuurlijk. Maar het is toch niet zo heel erg hygiënisch, dus dat heb ik gelaten. Maar die zag er echt super goed uit, dus uh, dat was jammer dat ze die niet op de hand Ja, dat was hadden. heel leuk geweest om te testen in een video. En eigenlijk hetzelfde met foundation. Maar daar was eigenlijk vooral het probleem dat we onze, onze shades niet konden vinden. Ja. Want uh, dat is kennelijk nog steeds heel erg moeilijk. <laughs> maar <laughs> goed, was... verder, tot nu toe zijn we echt super tevreden over de kwaliteit. Dus ik hoop ja. dat HM iets heeft van: goh, we gaan toch eventjes wat meer aandacht aan het hoekje besteden. Ja, en we moeten dan echt op zoek gaan naar die contouring set. Want als dit allemaal al zo goed is, dan is die al helemaal bamp, ja. denk ik. Hoop ik. Dus, maar goed, naast make-up producten hebben we twee andere producten voor het haar die we heel graag wilden gaan testen. We hebben hier de Thick of It Volume Spray. Deze is voor ons helemaal nieuw, dus we hebben geen idee of deze al heel lang in de collectie zit. Eigenlijk met alles van wat we in deze video laten zien. En dit is een Moderate Hold Lift Plus Control Spray. Je moet hem op je haar sprayen nadat je hebt um, gedoucht, en dan ga je veunen, of je doet het gewoon op droog haar zoals wij dat nu hebben. En dan zou het je volume moeten geven. Oeh, mm. spreekt hij nou wel fijn of niet? Nee, hij spreekt, ik, dat wilde ik niet Eén, zeggen. Uh... Hij spreekt echt even straal. Oh nee, nu niet meer. Kijk. Oh, Zie je? Oeh, Oeh. Het ruikt wel lekker. Ja, wat denk je? Voelt het nat aan op je hoofd? Ja, het is wel, het is wel een hochtige gesprek. redelijk nat. Ja, en het idee is dus wel dat je hierna eigenlijk even moet veunen. Oh ja, hij spreekt oh. wel fijn. Ik moet zeker dat meegeven. Kijk eens. Is... Haar ah, staat helemaal hoog. Wow. Ik heb het nog niet geveumd. Even kijken wat er gebeurt als ik gewoon even dit doe. Oh ja, het is nog vrij nat. Het is echt zeker nog nat. Het is... Het kan waarschijnlijk wel vanzelf drogen. Plak niet, hè? Wow. Ik heb inderdaad nog helemaal niet gedroogd. En het ziet er al wel wat... beter uit gelijk. Ik vraag me af of het nodig is per se. Ja, want het is niet super, super nat, weet je wel. Het is niet zo ja. van... Ik heb echt een straalwater op mijn hoofd gekregen. Ik denk al dat, dat als het zeg maar droog is, dat het dan ook wel kan. Maar we en, kunnen... Ja, het komt ook omdat hij echt wel heel erg mooi uh, verdeelde. De eerste, de eerste spray was echt zo van, wow, nee, dat gaat niet goed. Maar hij is verdeeld wel echt heel erg mooi. En het, ik denk dat mijn haar bijna droog is al. Ja, ik, uh, ik ben best enthousiast eigenlijk. Kijk. Wat je trouwens ook met dit soort producten kan doen, is het gewoon op je hand sprayen. Dan kun je het net iets meer controleren. Wanneer het in je haar doet. Dus ik heb het gewoon een beetje op mijn handen gedaan. En dat je er dan met je vingers doorheen gaat. Dan zorgt het ervoor dat je net wat beter kan. Zorgen dat je niet zo'n natte plek op je hoofd hebt. Of dat je te veel producten op doet. Het voelt zeg maar niet zo stug aan als bijvoorbeeld met een uh, ja, volumepoeder bijvoorbeeld. Maar het geeft wel net wat meer body. Maar het is nog zeker heel erg. Gewoon eye Het is nog steeds eye haar, om het zo maar te noemen. Ik weet niet of het Veunen iets extra's heeft ge, ge, gedaan, zeg maar. Het, maakt, het zorgt er wel maar je voor dat het. haar is wel droog nu? Droog is En ik heb het idee, het is zeg maar niet stug, Nee. Maar toch moet je kijken, het blijft heel erg hoog zitten. Dat is ja. van ons drieën, en dan heb ik het over Serena, jij en ik. Heb ik het minst hoge haar. Ik heb zeg maar niet diegene. Wat denk je dat de prijs is? Uh, oh, dat weet ik even niet aan mijn hoofd. 7,99. Oh, 7,99. Een 8 euro. Dus dat ah, vind ik, vind ik echt een prima prijs. En Voor... er zit, um, even kijken, 150 milliliter in. Ja, ik, uh, ik zeg duimpje omhoog. Dat is ik echt ook. fijn spul. Dan hebben we hier Hit Refresh Dry Conditioner. Instant Softness. Lightweight. And hydrating. En de reden dat we dit product hebben gekozen, is omdat we er gewoon heel erg benieuwd naar waren. En het is dus een dry conditioner in plaats van een dry shampoo. Daar hebben we echt nog nooit van gehoord. Als ik een tijdje mijn haar niet heb gewassen is dat de bovenkant dan vetter wordt en de onderkant super droog. Het ziet er dan echt niet uit en dat was ook altijd de reden dat ik dan altijd weer toch even ging douchen of de krultang ging gebruiken. Omdat het er echt niet uit zag. Ja, dus ik hoop hiermee dat we de onderkant wat zachter kunnen maken, maar dat ze ook een beetje een soort van glansje krijgt, zodat het er niet zo dof en droog weer uitziet. Het voelt zacht en het ziet er shiny wel uit. Oké, okay, dus er is de haar gewassen. Ik heb mijn haar niet gewassen, dus ik heb hem een beetje vettig bovenop en een beetje. Oh, ik sla mezelf! <laughs> en ik heb een beetje droog haar onderop. En dat heb ik altijd hier aan de achterkant van mijn nek. Je kunt het hier wel zien. Ik heb hem in beeld. Ja, heb je hem hier gelokaliseerd? Deze yes. hier. Ja. Yeah. En dat is echt gewoon, dat is altijd zo. Maar wel altijd als ik mijn haar niet gewassen heb. Ja, volgens mij zie ik wel wat, of niet? Nee, oh, nog voelt... zacht toch? Het voelt niet vet. Ik snap niet zo goed wat het is, maar het ziet er gewoon mooi uit. Oké, okay, je kunt het niet heel erg goed zien. Deze heb ik niet gedaan. Deze heb ik wel gedaan. Ik kan het wel, kan je het voelen? Ik kan het een beetje voelen. Ja, je voelt wel het hier wat iets op Het is inderdaad ietsje droger. Licht. Dus het is ik... heel subtiel, ja. Het effect is heel erg subtiel. Ik moet zeggen, als ik er zeg maar zo doorheen zit, dan voel ik wel dat dit echt een soort is. En ik zie het ook door. Ik, ik zie wel echt dat dit een soort van. een laagje heeft, iets meer glans en iets ja, verzorgder eruit ziet. En dit ziet er ietsje droger uit. De Hit Refresh Dry Conditioner. Wat vinden we ervan daar? Ja, ik denk eigenlijk dat het wel een duimpje omhoog is. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik het heel erg moeilijk vond om te meten. Omdat we dus net naar de kapper zijn geweest en mm -hmm. we eigenlijk niet heel erg droog haar me hebben. Maar ja. ik kan wel het verschil voelen. Het voelt zacht, niet vettig. Ja. En het ziet er ook iets glanzender uit. Hij kost um, 7,99 euro, ook weer 8 euro. Dus dat vind ik een prima prijsje. Ook makkelijk om dat even een keer uit te proberen. Weet je, dat is niet te super groot gat in je portemonnee gelijk en het is 250 ml dus die hier doe je denk ik ook wel eventjes mee want je hebt niet denk ik heel veel voor nodig. Over de H&M collectie zijn wij echt te spreken zoals je hebt kunnen zien in deze video en we hebben echt nog lang niet alles geprobeerd mm -hmm. dus we zijn heel erg benieuwd of jij ook al bekend bent met de H&M Beauty collectie en of jij misschien nog een product hebt die we niet hebben gebruikt waar je ook laaiend enthousiast over bent. Laat het zeker even achter in de comments. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien uh, wat wij van deze producten vonden. Onze eerste indruk, onze first impression van de H&M Beauty line. Ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. Want er is gewoon geen product waar ik gewoon niet enthousiast over ja, ben. Ja, ik, ik ben echt, echt uh, verbaasd. verbaasd. Ja. <laughs> ik ben echt super onder de indruk. En ik, uh, inderdaad, wat Tara al zei, ik zou het zeker even een kans geven. Want uh, zoals je kan zien... We, we stralen weer. En ja, dat komt voornamelijk door die hele mooie highlighter. Ja. En die oogschaduw. Dus geef deze video vooral een duimpje omhoog. Als je hem weer gezellig vond en leuk. En vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Sorry.